Wist je dat je met een oogpotlood een vele zachtere look kunt creëren dan met bijvoorbeeld een eyeliner? Een eyeliner kan soms wel wat strak zijn en um, hard zijn. En vooral wanneer je wat huid hebt met wat rimpeltjes rondom de ogen, geeft een potlood een veel mooier effect. Youngblood Intense Color Eye Pencil is een potlood dat de hele dag goed blijft zitten en heel makkelijk is aan te brengen. Ik ga je laten zien hoe je dit het beste kunt doen.